Vind je het ook lastig om met je klanten in gesprek te komen om je dienst te verkopen? Veel mensen zeggen, als ik maar eenmaal in gesprek ben, dan gaat het wel. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik in gesprek kom? En in deze training geef ik je zes hele slimme manieren om ervoor te zorgen dat mensen heel graag met jou in gesprek willen. Geef je op, het is gratis, doe het direct. Dankjewel. Ja.